Is vandaag zaterdag dit komt niet uit ja, okay. we moeten nog een keer niet doen want oh. dan krijg ik een lens en dat is niet de bedoeling dus daarmee oké okay, nog een keer leuk kijk je kijkt naar deze nieuwe weekvlog vandaag is het zaterdag en morgen gaat er iets heel leuks gebeuren ik heb het de vorige week vlog had ik het al uitgelegd want ik ga wedstrijd rijden en mijn moeder ook. En even een kleine update. Ik ga alleen met hen, ja. Met wel wordt het even iets te lastig. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb er heel veel zin in. Maar vandaag gaan we ook rijden. Het mis het een beetje. Het wordt steeds donkerder. Maar het gaat gewoon lukken vandaag. Ja, we hebben ook een binnenbak. Zoals het is altijd zo druk als het regent. Ja moet je precies hoe goed tijdstip rijden en anders ga uh, je in een drukke bak, dat kan ook. En morgen ga je toch ook springen? Ja, morgen ga ik ook springen. 70, 80 geloof ik. En ik, 60, 70. Met uh, corona. Ja. Zin in? Nou, ja. Hm. Weet ik niet. Zenuwachtig? Nee. Niet het is meer dat, uh, ja, ik kan niet zo goed uh, nummertjes, tenminste ik kan de locatie van de hindernissen niet onthouden. Je moet natuurlijk voor een bepaal, of op een bepaalde manier rijden, 1, 2, 3, 4, 5 enzovoorts, dan zou je denken dat uh, moet je toch kunnen, maar ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik kan net aan de route naar huis onthouden, laat staan dat ik dan een of andere parcours van mijn neus krijg en dat dan vervolgens vertelt wat je doet ik ben even een, een bel mooie afmaker en meisjes moeten nodig weer worden en dit zegt bel daarvan oké okay dan ik denk dat dit ongeveer één keer per week gebeurt zoals Tessel zei zaterdag maar het is rot weer dus we zijn binnen aan het rijden het is altijd druk, uh, natuurlijk als het regent. Wordt het wordt ook een beetje drukker van. dat geeft niet. Ja, uh, uh, yeah. op prima gereden. Ik ben klaar, kijk maar. Ik maar een helemaal bezweet. bezweeten. Kun je het daar beter zien? Nou, ook niet echt. Maar goed, ze is bezweet. En daar is Tessa. Ik heb zo goed daar. Helemaal om de hoek. Zo'n kleine bak. Nou ja, het is helemaal niet klein. Het is een 20-60 bak. Maar er wordt een stuk privéles gegeven. Dus uh, we missen even een stukje. En dan lijkt het snel druk, omdat wij natuurlijk altijd een enorm springveld hebben. Waar we allemaal zo ongeveer onze eigen bak hebben. Dus als je met drie of vier mensen rijdt, dan is het alweer. Daar is Tess. Hi. Ik het vloggen. Wat? Ik aan het vloggen. Nou ja, uh, ja. Lekker gereden? Ja. Klaar? Bijna. Ik ga uitstappen. Ik denk dat ik het in de molen ga doen. We hebben andere mensen weer meer ruimte. Ja. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag een wedstrijd met nee, jou. We gaan springen en mijn moeder heeft ook een wedstrijd. Wij gaan er geen, Wij gaan wel beelden opnemen, maar we er gaan maar een paar stukjes in de week vlog. Want. Kim paardenwereld gaat er een hele video over maken. Ja, over jouw springen. Over mijn springen. Mijn springen komt gewoon uh, of in een apart video of in de week vroeg. Dat weet ik nog niet. Het ligt eraan hoeveel we het te vertellen hebben. Ja. En ja, ik heb er heel veel zin in. En nee, ja zeg jij het maar. Nou, ja, dat is oké. Okay. Ze heeft dat tegen jullie gezegd. Vandaag heb ik wedstrijd samen met Haya. Ik heb zin in. Wat daar? Ik in ieder geval wel. ik weet geen jaar nog niks van. Maar het komt goed. Ja. Laat me net een kusje. Oh. Oké. Okay, ik loop hier met de cameratas. En mijn moeder gaat zo koor lopen. En dan ga ik filmen. Dus... Yeah. Als een beetje hoe gaat, dan weet je waardoor het komt, want die camera is toch best zwaar. Oké, okay, de dames gaan doorlopen. Hey. Jappaa. Drie, die is daar. Nou, spannend. We gaan even met bel springen. Hier verwachten we eerlijk gezegd niet heel veel van, maar het is gewoon even om uh, bel aan een parcours te laten wennen. Dus gewoon even voor, uh, voor het proberen. De rest niets. Dat zal verwacht, geeft niks. Ja, ja, het wordt steeds donkerder. Het is nu al half zeven en het is nu echt pikken donker. Dus daarom zijn we ook allemaal heel moe. Ik heb met Henja de barrage gereden, vond ik heel leuk. Met Bel ben ik twee keer uitgebeld, maar toch twee keer heel het parcours. En met Henja, en Bel denk ik ook, ben ik met mijn team, ben ik eerste geworden. Het was nee, alleen... Bel was individueel. Oh, dus ik ben met Henja, ben ik eerste geworden met mijn team. En ik zat met hele lieve mensen in het team. Er waren er vier, eentje was weg. En toen waren we met z'n drieën over. Eentje van de drie die was derde geworden. Eentje van de drie die was zevende geworden. Nou ja, dat maakt niet uit. En de ander die had een klein foutje. Maar ja, dat maakt niet uit. mijn eerste Woensdag en ons testje is ziek. Uh, ja, was ze niet gepaard, waar is ze echt ziek. Dus hij is thuisgebleven van school vandaag. En ja, dus ik moet het alleen doen. Ik zal Bel niet zo leuk vinden. Maar goed, ik ga er strak even loszetten. Bel is vanmorgen al in de molen geweest. En ik ga nu Verona rijden. Dan Bel even loszetten. En misschien nog maar een keer in de molen. Want ik heb ook niet onwijs veel tijd momenteel. Dus ik ga mijn uiterste best doen. Ja, belrijden is natuurlijk helemaal geen optie. En even snel iemand anders vinden die dat doet. Er is eigenlijk maar één die dat kan, omdat Bel natuurlijk gewoon klein is. En niet zoveel gewicht kan hebben. En we willen natuurlijk ook niet iemand op die uh... zwaar is. Kim heeft altijd heel druk op uh, dinsdag, dus dat is ook geen optie. Buiten dat heeft hij volgens mij straks les van Daniëlle van Meerlo. Dus ja, dan moet Bel maar even doen met uh, ja, losgooien in de stapmolen. Dat is even niet anders. Dus misschien dat ik nog even tijd heb om te logeren, maar dat weet ik ook niet zeker. Ik ga in ieder geval rustig. best Inmiddels is het donker helaas, dus uh, ik heb wel even buiten gezet, want vooral rijden en Dan, ik was buiten ook nog, dus uh, dat was heerlijk, maar daar is ons belletje. Maar Kimmetje gaat vanavond nog even met haar aan de slag, dus dat is super fijn. Die had uh, vandaag wat minder huiswerk, dus dat is helemaal top. Nou, ik zou gaan springen met Verona uh, om een beetje te oefenen, want ik wil, weer, ik wil weer, wel weer een beetje wedstrijd gaan rijden. Maar nu heb ik helemaal, helemaal springzadel opgedaan, peenskappen, borsttuigen en zo. En dan nou kom ik in de bak en ga ik, uh, ga ik een beetje rijden en dan ga ik galopperen. En toen liep ze eigenlijk niet zo lekker. Dus, dus we gaan daar, even kijken. Dan heb ik het weer op voor vandaag. Nou, we gaan even kijken. Laat maar zien dan. Ja, kom maar. Ja. Doe maar terug naar Draf. Ik zie het. Het is niet eens Draf. Nee, ze gaat gelijk stappen. Nou, wat gaan we doen? Ik zot ze. Ja, dat is natuurlijk wel gebeurd. Wel eens met een paard uh, kan zijn dat ze verkeerd gelegen heeft of uh, spierpijn iets verrekt. Uh, we hebben best wel hard gewerkt met haar de laatste tijd. Ze heeft het wat minder vrij gehad ik denk zelf dat ze iets verrekt heeft of dat ze verkeerd gelegen heeft dus we gaan nu eventjes een paar dagen met haar stappen en kijken of dat helpt en als we klaar zijn met stappen ga ik van het weekend wel even kijken het is vandaag woensdag dus dan ga ik denk zaterdag als ze dan goed gewandeld heeft ga gezellig met haar wandelen weer door helemaal sluis ja en dan gaan we even kijken hoe het de stap valt het eigenlijk wel mee. Maar dan ga ik even logeren. Dan ga ik even kijken hoe dat gaat. En als na het weekend niet over is, dan bellen we mijn vriendin, de dierenarts. Ja, ja. Goed. Nu jij? Ik probeer nog een beetje in beeld te blijven. Tot je niet, want je ging de hele tijd achter me staan. Ja, dus je bent niet dacht, uit beeld, dacht, je bent in beeld. Doen. Maar wat ga jij doen, Tante Betsy? Ik ga met mijn eentje springen. Jee. Nou, we hebben wat hindernisjes. Ik denk dat dit wel lukt tegenwoordig met bel, toch? tess moet nee. lukken toch ja dit kan je wel moet lukken nee Nee, nee nog niet vandaag hebben we de volleerde de ja. uh, we hebben hier namelijk de de winnaar van de equipe okay. en daar is uh, tester door team genoot van en die waren natuurlijk uh, equipe uh, ploeg eerste en die gaan nu voor bel even een schattig kruisje maken dus uh, dat is altijd fijn nou oké okay, tess ik zeg uh, succes moet je wel van deze kant? Oh, je ligt aan twee kanten op balk, maakt niet uit. Nee, alleen aan deze kant. Oh, dan moet je vanaf deze kant. Ja, dan kan je ook vanaf dan. Oh, Tess komt al, even wachten. Tess is al. Uh... Oh nee, toch niet? Oh. Het mag weer. Ik kan even twee kanten springen. Ik kan even twee kanten even inspringen. Ja, voor de parkourbouwers. Ja, het is donker jongens. En meer licht dan dit hebben we gewoon niet. Dus de weekvlogs worden wat donkerder denk ik. Helaas. Oeh. Brave bel. Oké. Okay, het is licht. Het is nieuw. Voor ons. Um, ik heb zo springles van Stephanie. Daar nou, ben ik heel blij mee. Voor loopt niet zo lekker. Maar we... dat komt vanzelf alweer goed. Want volgens mij vorig jaar of zo. Wanneer was het nou voor het laatste greupel? Oh dat weet ik niet. We hebben er drie aan. Tweede keer. Ja. Maar, oh, het is, ja, het is een beetje. Maar morgen komt Nana even. Die is ook uh, praktiker En die kijkt er dan gewoon eventjes na. En dan uh, ja, zij is ook dierenarts. Dus dat scheelt. Dus als er iets anders aan de hand zou zijn, dan weet ze dat ook. Dat is altijd fijn. En die uh, komt morgen eventjes naar de kijken. Sowieso haar vaste dierenarts. Dus uh, die kent haar zo ja, ik kom morgen even naar de kijken. Maar op dit moment. Denk ik gewoon dat ze de blaadjes in de hoofd had. En. Uh, iets raars gedaan heeft. En nu gewoon een beetje. Iets verdraaid heeft of iets in die geest. En dat. Ja, dan laat ik eigenlijk Nanna komen om. Er te helpen. Niet zozeer omdat ik, uh, omdat ik denk dat de medicijnen in moet of zo. Maar gewoon puur om. Uh, Kijk, als wij onze enkel verstuiken, dan is het ook fijn als je even naar de fysiotherapeut komt. We hebben Christine, dus die is <laughs> wel fantastisch. Omdat Christine zou ik onderhand uh, iets hebben gebroken. Nou, dat denk ik niet, maar wel heel veel, pijn, heel veel meer pijn gehad hebben. Maar Christine die kan dan vaak, als ik iets verkeerd doe of zo, kan ze dat even wegmasseren En daardoor wordt dat niet erger. Dus dat had wel heel veel pijn, maar goed. Ja. Dus ik hoop dat Nana dat eigenlijk voor uh, corona kan doen. Maar dat was onder heel veel pijn, want ze heeft mij ook één keer gedaan. En ik zat al. Nou, het deed echt wel pijn. Maar ik heb heel veel zin in mijn springles. Nee. Dat gaan we maar doen. Ja, ik ga en... samen met Verona kijken. Ja, dan samen lekker stappen. Nou, vrouw, die kan er vijkken in het staan. Vindt ze altijd lekker. Yeah. Ja, lief paardje. Zo, so, ik ga even met Verona buiten omwandelen. Dan uh, ziet ze nog wat anders als het terrein. Even aan deze kant blijven, vrouw. Ons dan lukt dat niet op de film. Heel goed. En dan kan ze even grazen en het is mooi weer, zonnetje schijnt. Dus dan is het altijd fijn om een beetje te wandelen en ja, advies, mocht je ooit veel met je paard moeten wandelen, hebben wij natuurlijk gedaan toen ze coliek had, doe niet steeds hetzelfde rondje. Daar word je zelf gek van en je paard wordt er gek van. Dus uh, als je terrein hebt, neem dan gewoon het terrein. Neem dan een groot stuk van het terrein. We gaan even bij Steef kijken. Of ga lekker buiten om, ga ergens anders kijken. En als ze niet braaf zijn buiten, dan uh, moet je even wat verzinnen. Maar ga niet steeds hetzelfde rondje rijden, dan word je gek van. Kijk, daar is Steve. Steve met de vrachtwagen. Die had ze gisteren geen tijd meer voor, want toen moest ze namelijk uh, lesgeven. Ze dus gaat zo meteen testles geven. Ik denk dat we achter het beter kunnen zien. Kijk dan wel een wagen, jongens. We hebben maar we hebben een pistol bij. Ja, maar het is wel een mooi ding hoor, Steef. Hey. Ik kan wel zeggen dat... We uh, hebben hier goed gedaan. Ja, toch? Ja. Het is gewoon een volledige box, joh. Ja, ik heb hier ook de en zo. Ik ga dan gewoon hier opzetten. Check doen. dan. En hier Kijk, nog een hele bak. Ik heb hier een gehad. Zo. Een <laughs> beetje toe, Mark. Nou ja, ik ken wel, joh. <laughs> Meestal ben je wat gematigder. Ja, ik kreeg hem, dan zou ik jou moeilijk zeggen van ik hoef hem niet. Jawel, kan wel. Alles mag. Ziet er goed uit? Ja, ik, ik, ik moet mijn vrouwwagen aanwijs gaan halen. Ja, denk ik ook, ja. Nou ja, kreupel zijn is vervelend. Ik zie verder niks aan de stop nu momenteel, maar het maakt niet uit. Maar het heeft een klein voordeeltje: lekker wandelen met de baas en dan kan je grazen. Dit is toch veel leuker wandelen dan dat je steeds hetzelfde rondje loopt op de manege of zo. Dan heeft je paard het daar zin. Kijk maar. Dan heb je het zelf naar je zin. En je hebt natuurlijk niet altijd mazzel dat je een zonnetje hebt. Maar ook in de regen trek je regenjas aan. En moet je wandelen met je paard. Maak het leuk voor allebei. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het allemaal een stuk positiever maakt. En met vrouw heb ik zelfs gemerkt toen ze koeliek had dat ze zelfs depressief werd. In haar box. En dan is het toch wel belangrijk om ook gewoon de geest een beetje te verzetten. Voor paard en wens. En dit is toch prachtig zo. En ik hoor je zeggen, ja maar wij hebben niet zo'n mooie omgeving. Of wij hebben, dat, wij hebben maar een heel klein terrein. Of nou ja, verzin het. Maar er zal vast wel ergens een weiland zijn. Nou ja, weiland is met kreupel meestal niet zo handig natuurlijk, omdat het ongelijk is. Maar ja, er zal toch wel ergens een pad zijn of een weg zijn of iets waar je even met je paard kan wandelen. Ja, ik doe nou net alsof het je hond is. en ja, met paard wandelen in plaats van met je hond. Zo, lekker gewandeld. En nu gaan we samen naar de springles van Tess kijken. Ik zou ook wel wat filmen, want het is een beetje lastig staan, want we hebben en tegenlicht. En ja, we zitten hier, zeg maar. <laughs> dus ik ben niet zo heel mobiel nu, normaal kan ik veel dichterbij gestaan. Maar de afgelopen tijd hebben jullie wel veel springen gezien, dus misschien is zo op afstand ook wel goed voor een keer. Zo meteen komt ze over dat kruisje, maar ze is ongeveer naar Vlaardingen gereden om over dat kruisje te gaan. Dus dan duurt het even voordat ze er is. En hoppa. Nou, ja, netjes toch? Zo, springles is voorbij. En nu gaan we even buiten om uitstappen. En zo kan je met een paard dat toch niet helemaal rat is. Of niet helemaal soepel loopt, Maar net hoe je het wil noemen. Kan je dus toch gewoon ook nog leuke dingen doen. En voor het paard is het sowieso natuurlijk veel fijner. Dat niet vervolgens in zijn box neergezet wordt en dan uh, daar maar uit moet zoeken. Zo heeft ze toch nog gewoon andere dingen om te kijken en te doen. Nou, het is lekker gesprongen. En wij gaan nog even buiten uitstappen. Ja, jij mag gewoon mee. Lekker hè? Vrijdag. <coughs> zo, vrijdag. En vinden jullie het ook zo koud? Ik heb mijn muts zelfs gewoon echt weer op. Uh, de dierenarts komt zo naar nou ja, de Giropraktico ze is dierenarts en gyropraktiker en dan gaan we naar uh, of de, die gaat even naar vrouw kijken die is natuurlijk kreupel en nou ja kreupel ja kreupel niet heel erg maar wel kreupel die gaat eventjes met haar aan de slag en dan kunnen we even kijken wat het is hoe het komt Ja, dat weten we waarschijnlijk nooit maar voor het idee dat is dan wel weer fijn dus uh, ik wacht even op haar en ondertussen ga ik de rest even in de molen zetten nou onze dierenarts is ook gyropraktiker prakticus, oh nou ja, mooi woord. Zo, en die heeft helemaal nagekeken. Van buitenaf is niks te zien, en dus ze is wel duidelijk kreupel. Op even goed kijken links voor, en je ziet eigenlijk alleen op de volte. En dan uh, als er linkerbeen buiten is, dus als op de rechterhand. Uh, aan het draven, zeker galopperen is en uh, ze is nu behandeld, gewoon helemaal losgemaakt en dan uh, over twee weken wordt ze weer even bekeken. Ze moet nu twee weken lang stoppen, drie keer tien minuten per dag. Ja, wij wandelen altijd hele stukken, dus uh, in dit geval beperkt wandelen, veel meer grazen en we gaan wel even lekker poetsen en dingen bekijken. Dus uh, komt vast allemaal goed. En dan over twee weken kijken of het over is. Ze verwacht ergens een klein bandje dat gewoon even oud doet. Dus op zich uh, zijn de ideeën nog positief. Nou, okay. ik ben wel een het ik heb een hele echt opgedaan omdat het een beetje koud is. Dus ik ben nu eerst bezig met de hoogte gedaan. de manen, de benen en de staart. Maar jullie zijn net begonnen. En ik ben begonnen Nou, veel plezier. Dank je wel.